En in zo'n stad als, als hier kun je er één of twee van die dingen als een tijd om bijvoorbeeld de noord of de oost en de westkant met elkaar te koppelen. Dus we dus hebben, we hebben het hier eigenlijk. Ja. Ja. Dat ja, je dan omhoog gaat wel. en dat je dan, in plaats van dat je bijvoorbeeld, dus een verhoogde greenway als je bijvoorbeeld hier zou staan. of een van deze plekken en je wil hier komen, dat je dan niet over die wegen hoeft maar dat je dus dan een verhoogde pad zou hebben, ja. met daar de planten, de, de, de bloemetjes, misschien zelfs een volkstuintje erin als het ware, ja, ja. Um, en zo zorg je ervoor dat je dus niet, uh, dat, dat je dat niemand eet... heeft last van elkaar, nee. iedereen doet zijn ding, nee. uh, ik, ik verwacht dat je dat niet overal kan doen, want dan zit je met de feit dat schaduw, dat de mensen op die op de begane grond wonen, opeens uh, allemaal wegen boven zich hebben, ja. maar ik denk om bijvoorbeeld, nou, je zo hebt natuurlijk bij Canada eiland ja. heb je ook die flyover die ze hebben gemaakt naar, naar, naar de stad. Dat... ja, je bedoelt uh, uh, deze. Bij de kruising, uh, nee, gaat van Roggenweg. Daar heb ik een flyover. Ja, die, de, deze, dacht ik, ja. zo'n fly. -over. Ja, maar dat, dat is ook inderdaad. Je hebt ruimte genoeg voor een paar van die dingen. Ja. Maar ik denk dat dat, ik denk dat, dat zo is. Zo doordat je dus weghaalt van de straat. Ja. En ja. je koppelt dus die twee wandelroutes met elkaar. Dat is een hele shortcut, mooie. En dan heb je iets dat echt een trekpleister is in ja. jezelf. Ja, ja, ja. Wauw, dus. dat is echt een fantastisch idee.